Van harte welkom op mijn YouTube-channel. Mijn naam is Elisa Frino en in deze video wil ik het met je hebben over de basis van spiritualiteit. En ik zit in een beetje in een gekke hoek, want mijn lampje is een stuk waar ik altijd mijn uh, uh, opnamespulletjes op zet. Maar ik wilde het niet mij laten tegenhouden om deze video op te nemen, dus ik krijg een beetje een ongewone video vandaag en is dus omdat ik hem live op heb genomen hier op YouTube. Ben je hier voor het eerst, vergeet natuurlijk niet om op subscribe te klikken en je toe te voegen aan de Manifesto Community. Hier in mijn YouTube Community krijg je de kans om vragen te stellen over de content en help ik je er natuurlijk mee op weg, zodat jij heel bewust kunt gaan beginnen met jouw doelen te manifesteren. In deze video gaan we het hebben over de basis van spiritualiteit. Ik ga je drie hulpstukken geven die jou gaan helpen. Het eerste hulpstuk waar we in gaan duiken is natuurlijk, wat is spiritualiteit? En ik heb hier al een eerdere video over opgenomen, over hoe je kunt beginnen met de groei van je spiritualiteit. En ik zorg ervoor dat alles in de notities, hiervan in terecht, dat alles in de notities van deze video terechtkomt. Maar wat ik met je wil bespreken is dat voor heel veel vrouwen het niet duidelijk is wat spiritualiteit nou precies betekent. Spiritualiteit betekent dat je jezelf in verbinding gaat brengen met jezelf en met het universum. En dus daarin rust gaat vinden in jezelf. Hoe vaak voelen we ons niet overspoeld door alles wat er moet gebeuren... en komen we onszelf tegen bij een burn-out en denken we, dit is niet hoe je hoort te leven. En dat is ook zo. Dit is ook niet hoe je hoort te leven. Maar je vertelt jezelf dat dit de waarheid is, omdat je accepteert dat het de waarheid is. En dus accepteer je de realiteit waar je in zit. Maar er is zoveel meer mogelijk. Er zijn zoveel potenties van realiteiten waar je in kunt duiken... Dan gaan we iets verder en hebben we het over de quantum fields... waarin we heel bewust kunnen zeggen, dit is niet wat ik wil, dit is niet wat ik wil, dit is wel wat ik wil. En alles wat we dan wel willen, kunnen we als het ware naar ons toe aantrekken. En dat doen we door de zeven spirituele wetten ons eigen te maken en daar gebruik van te maken. Om even terug te komen naar die basis is het dus echt heel belangrijk om te begrijpen wat spiritualiteit nu precies is. Spirituele groei betekent niet dat je je gaves gaat ontwikkelen en daar iets mee gaat doen... Alhoewel dat voor sommige vrouwen wel het geval is. Voor mij was spirituele groei mijn spirituele gaven ontdekken. Mijn spirituele gaven gaan uh, verfijnen, leren, heel veel leren over spiritualiteit. Ik weet er ontzettend veel over. Ik heb er heel veel ervaring in. Waarom? Omdat ik er heel veel werk in heb gedaan. Nu gebruik ik die spirituele gaven om vrouwen te helpen hun doelen te manifesteren. Omdat ik heel goed kan zien waar ze zichzelf tegenhouden, waar ze die verbinding missen. Ja, omdat heel vaak vrouwen dit vanuit hunzelf willen doen. En daarmee bedoel ik, wij hoeven alleen maar verbinding te maken met die energie van dat doel die we willen manifesteren. En daarin kunnen we gelijk in stap 2 duiken. Je hoeft het niet alleen te doen. Maar vaak is de gedachte dat je het alleen moet doen... juist dat wat je tegenhoudt om je doel te manifesteren. Doelen manifesteren is gewoon echt één op één samenwerken met het universum. Het is iets wat jij doet en het is iets wat het universum doet. Dat wat jij uitstuurt komt ook net zo hard weer naar jou terug. Dus elke keer als je het gevoel hebt dat je doelen zich niet manifesteren... kan het heel goed zijn dat jij aan het forceren bent, dat je aan het duwen bent... dat je controle aan het uitvoeren bent, dat jij wilt bepalen hoe het in je leven komt en dat je daarmee dus ook echt daadwerkelijk die, manife die manifestatie weg blijft duwen. Dus de eerste stap daarin is begrijpen wat spiritualiteit is. Is dat voor jou spirituele groei of is dat voor jou een rustmomentje creëren voor jezelf in verbinding komen met jezelf, met het universum en alles wat er om je heen aanwezig is. De tweede stap daarin is begrijpen dat je het niet alleen doet. Dat bestaat niet, dat kan niet. Je kan niet iets wat ontastbaar is tastbaar maken alleen. En ja, jij doet wel het werk in de fysieke wereld alleen, want uiteindelijk kun je niet afhankelijk zijn van andere mensen om het werk voor jou te doen. Je moet het altijd aansturen door uitgeleide stappen te nemen, maar het universum doet het werk vanaf de andere kant. En zoals ik het altijd zeg, is je kunt het zien als een lopende band, en het moment dat je een bestelling plaatst, dus een verlangen um, werkelijkheid la wil laten um, worden, en je dus tegen het universum zegt, dit wil ik werkelijkheid gaan maken, zegt het universum. Oké, okay, ik snap hem. Dan wordt je bestelling wordt op de lopende band gezet. En die gaat dan door verschillende wegen, verschillende paden. Die gaat langs de stickers, die gaat langs de dozen, die gaat alles langs. En die komt uiteindelijk bij jou terecht in de fysieke wereld. Maar voordat die bestelling van dit wil ik hebben en dankjewel die reis heeft uh, uh, gemaakt, zeg maar, verkeert je bestelling in grijs gebied. En het grijze gebied is precies waar ik vrouwen doorheen help tijdens een op één coaching. Want het moment dat jij zegt, dit wil ik hebben, en je er vervolgens gaat twijfelen aan jezelf of het mogelijk is, vervalt de bestelling. Het is als het ware alsof je de bestelling annuleert. Het is hetzelfde als bij bol.com een boek bestellen, en het moment dat je de bevestigings e-mail krijgt dat het onderweg is, hem weer annuleert, omdat je er niet op vertrouwt, dat er iemand bij bol.com mag zijn, het boek gaat pakken, en hem op de bestellijn voor jou gaat zetten. Dus kun je, je eigenlijk voorstellen hoe frustrerend het is voor beide partijen. A, is het frustrerend voor jou, want elke keer als je het boek bestelt, annuleer je hem weer. En B, is het frustrerend voor degene die bij bol.com werkt, die elke keer dat boek voor je vastpakt, en hem vervolgens weer terug moet zetten in de schappen. Daarom is het ontzettend belangrijk, vind ik zelf, om echt te leren samenwerken met het universum. Het is ook een van de eerste basisstappen die ik al mijn coaches leer, is eerst even binnenkomen ruimte creëren, zodat je open staat voor die manifestatie om door te komen. Want 9 van de 10 keer is die manifestatie er, zegt die manifestatie ik wil doorkomen, ik wil meer, en zeg jij nee, nee, nee, nee, nee, ik wil hem eigenlijk helemaal niet. Dus je moet leren aan de kant te stappen, en dat leer je alleen door in verbinding te gaan staan. En ik heb daar meer video's over opgenomen, over hoe je je verbinding kunt versterken, en hoe dat precies werkt. En ook die linken uh, van die video's zal ik onderin deze video voor je plaatsen. De derde stap is, hoe brengen we het bij elkaar? En uh, voor heel veel mensen is het moeilijk om iets wat ontastbaar is, tastbaar te maken. En ook te begrijpen hoe dat nou precies werkt. En ik begrijp wat je bedoelt. Aan het begin van mijn spirituele groei dacht ik ook, uh, waar hebben mensen het over? Uh, waar werken ze mee samen? Wat is het wat ze aan het doen zijn? Dus ik begrijp dat je denkt, hé, hey, weet je wel, ik moet hier iets mee en ik weet niet hoe. Het is vooral de gedachte dat er ontzettend veel um, moet gebeuren... voordat je je doelen kunt gaan manifesteren. En het is dus echt niet zo. Het belangrijkste daarin is, is dat je onthoudt dat die verbinding gewoon echt heel belangrijk is... en dat je heel bewust bezig bent. De juiste intentie is hierin echt ontzettend belangrijk. Je kunt niet gewoon ervan uitgaan... Oh, als ik dit roep, dan gaat dat komen... Ja, misschien komt dat, maar maakt dat je ook gelukkig? Is dat echt wat je wilt hebben? Of zeg je juist: dit wil ik en je hoopt dat het je gelukkig gaat maken? En één ding wat ik altijd zeg is: hoop is voor de desperate. Als jij het hoopt, weet je eigenlijk altijd het niet gaat gebeuren. Het gaat al niet manifesteren, omdat je het doet vanuit de, de energie van schaarsheid. Hopen is hopen dat het gaat uh, manifesteren. En ik wil dat je erin gelooft, dat je erop vertrouwt, dat het gaat komen, dat je weet, dit is waar ik moet zijn, dit is gewoon wat gaat komen, um, dit gaat zich manifesteren. En daarvoor moet je in de overgave kunnen staan. Je moet jezelf kunnen ontkoppelen van wat jij hoopt dat er gaat gebeuren, en kunnen vertrouwen dat het onderweg is, en daarmee dus echt jezelf, als het ware, in die verbinding brengen, en daarmee gewoon weten dat waar ik naar verlang is onderweg. Want dat is ook gewoon zo. Die bestelling is onderweg dat manifestatieproces is in motie gezet. Het moment dat jij zegt, dit wil ik hebben, gaat dat manifestatieproces lopen in de fabriek van het universum. En jij focust je dan op dat, dat, die uitkomst. Jij focust je door bij de brievenbus te gaan staan en tegen de postbode te zeggen, waar is mijn pakketje? Jij focust je op alle e-mails die Bob op het komt stuurt, dat je pakket onderweg is. Dat is waar jouw focus ligt. En het moment dat jij gaat twijfelen of die bestelling onderweg is, of dat het allemaal wel mogelijk is voor jou, herinner jezelf eraan, nee, mijn bestelling is onderweg. En desnoods kijk je in de e-mails en herinner je jezelf eraan, de bestelling is onderweg. En dat is uiteindelijk echt die sleutel die je gaat helpen om veel bewuster te gaan manifesteren. En dat is de basis van spiritualiteit. Spiritualiteit is samenwerken met het universum, vertrouwen met het universum. En samenwerken is niet een orakelkaartje pakken in de ochtend en denken, oh, wat een mooie kaart, wat mooi. Nee, samenwerken is communiceren, die bevestiging krijgen en de bevestiging aflezen vanuit het universum. En daarnaast ook echt daadwerkelijk die uitgeleide stappen kunnen nemen. En ik heb een video over opgenomen over uitgeleide stappen, en ook die zal ik onderin de notities voor je gaan posten. Nou, mocht je hier voor het eerst zijn, vergeet natuurlijk niet om op subscribe te klikken en je toe te voegen aan de manifeste Community. Hier op mijn YouTube community krijg ik, hier in mijn YouTube community krijg je de kans om vragen te stellen over video's en ik help je daarmee ook echt op weg. Dus voel je vrij om een comment achter te laten en eventueel uh, je vraag daaronder ook te stellen. Je kunt mij vinden op de website eliesseferino.nl Vergeet mij niet te volgen op Instagram at Daar deel ik andere hulpstukken die je niet vindt hier op mijn YouTube channel. Alle gegevens, hoe je met mij kunt samenwerken, zijn te vinden hier onderin in de notities. Ik wens jou een hele fijne reis. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Muah. Doeg!